De Hoograad heeft in twee uitspraken iets gezegd over wat een rechter wel en niet kan oordelen in kort geding. In kort geding kan de rechter in spoedeisende zaken een voorlopige voorziening geven. Het voorlopige karakter van een beslissing in kort geding brengt mee dat aan die beslissing geen gezag van gewijsde toekomt en dat partijen en de rechter niet aan die beslissing zijn gebonden in een bodemprocedure of een later kort geding. Verder geldt dat de beslissing in het dictum van een uitspraak in kort geding vervalt als een andersluidende uitspraak is gedaan in een bodemprocedure. De omstandigheid dat de gevolgen van een voorziening in kort geding onomkeerbaar zijn staat aan het geven van een voorziening niet in de weg. In de eerste uitspraak had de kortgedingrechter een verklaring voor recht gegeven. De Hoograad beslist dat dat niet kan. In een kortgeding kan de rechter alleen een voorlopig oordeel geven over de rechtsverhouding tussen partijen en daarover niet een definitieve uitspraak doen. Dit betekent dat in kortgeding geen plaats is voor een verklaring voor recht. De Hoograad vindt deze regel ook van openbare orde. Daarom moet de rechter in hoger beroep die regel zo nodig al halve toepassen als de rechtbank in kort geding een verklaring voor recht heeft gegeven. In de tweede uitspraak ging het om een cassatie in het belang der wet. De vraag was of de kort gedingrechter kan oordelen dat iemand medewerking moet verlenen aan de verkoop van een woning die in dit geval in de gemeenschap valt. Het Hof oordeelde van niet omdat de kort gedingrechter dan een gemeenschap aan het verdelen is als bedoeld in artikel 385 van het burgerlijk wetboek. De ziet dat anders. In kort geding kan de rechter een veroordeling tot medewerking aan de overdracht van een onroerende zaak uitspreken. Verder kan de kort gedingrechter bepalen dat de uitspraak in de plaats treedt van een akte tot het verrichten van een rechtshandeling. Ook kan de kort gedingrechter een deelgenoot machtigen tot het te gelden maken van een gemeenschappelijk goed. En gezien deze bevoegdheden kan de rechter in kort geding een veroordeling uitspreken om mee te werken aan de verkoop en levering aan een derde van een goed dat in een gemeenschap valt.